En ik ben paraveterinair Veterinair bij het Medisch Centrum voor Dieren. In onze spoed en specialistenkliniek werken we met zo'n 130 professionals aan hoogkwalitatieve zorg voor de huisdieren van Nederland. Bij de spoedkliniek onderzoeken en behandelen we huisdieren wanneer de eigen dierarts gesloten is. De specialistenkliniek van het Medisch Centrum voor Dieren bestaat uit de afdeling radiologie, interne, oogheelkunde, chirurgie, dermatologie en orthopedie. Hoi, ik ben Madelief en ik ben para-veterinair bij het Medisch Centrum voor Dieren. Het werk voor mij als para-veterinair is iedere dag uitdagend. We werken nauw samen met specialisten, specialisten in opleiding, para en praktijken. Er is altijd ruimte om van elkaar te leren. Als para-veterinair kan je jezelf goed ontwikkelen. Er zijn mogelijkheden voor trainingen, opleidingen en eventueel meelopen met andere afdelingen. Er zijn goede arbeidsvoorwaarden en er heerst een gezellige en informele sfeer. Het belangrijkste werk van een paraveterinair bestaat onder meer uit het ondersteunen van de dierenarts tijdens een behandeling of onderzoek van een patiënt. Maar je werkt ook veel zelfstandig. De verantwoordelijkheid en afwisseling van het werk maakt dat je nooit weet wat de dag brengt. Saai is hetzelfde. Zo begeleid je de patiënt en eigenaar bij een bezoek aan de kliniek. Verder communiceer je ook de nazorg van een patiënt. Het grote verschil met de eerste lijnskliniek is toch wel de dynamiek. Door direct overleg en snel schakelen tussen de afdelingen kunnen we de juiste behandeling bieden. Ondanks de grootte van de kliniek voelt het als een hecht team dat samen een passie deelt. Er wordt veel intern onderwijs georganiseerd en medische ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Je hebt kans op te werken met de nieuwste apparatuur en volgens de laatste wetenschappelijke feiten. Wat ik mooi vind aan het werk is dat we eigenaar en dier echt kunnen helpen. Niet alleen op medisch vlak, maar ook als steun op het moment wanneer er emoties bij komen kijken. Ik heb een heel mooi en dankbaar beroep. Dus vind jij het leuk om onze nieuwe collega te worden? We zijn altijd op zoek naar enthousiaste paarden veterinaire om ons team te versterken. Bekijk snel onze vacatures of stuur je cv en motivatie via onderstaande link.